Ik ben blij met je 170 ogen. Oh, je ja, vieze pijlen tonnen. En hallo mensen van je Movies, ik ben Jeeshoorn. En ik ben hier samen met Jury, Niels en Madiel. En wij gaan de Twilight is vandaag jaarlijk. Ja. heeft een blauw duimpje mogen, het leuk vindt dat hij jarig is. Wij gaan vandaag de Twilight The Last Challenge doen, maar dan 2.0. Want wij gaan tegenover gaan zitten. We zijn gaan proberen ons te laten lachen. Met Filmpjes, dat hoef je niet te doen. En we hebben water. En degene die het meest, zeg maar, oh, iemand heeft een gespuur, heeft verloren. Ja, op Hoe water, iemand nu. En op elkaar spuiten, Oké, eh. Wat Goeiemorgen, oh, je ziet Jason nu. Oh, kijk, het is een grote feest. Maar Juri ook hoor, echt waar. Oh, hoeveel die plat was? Wereld die plat was, ooit, dat ze Niels. Hahaha! <laughs> ja. oh. oh. ja, Hahaha! is <laughs> Ja, is echt mar. Oh, dat is warm, oh. Kijk dan! Hoei! <laughs> ja, oh, dat is vies! Oh, ja, ja, toch, ja, <laughs> dat Hij zegt nog een keer: Doe je mond jij hebt <laughs> Dus jij Wat is de <laughs> ja. Doe maar iemand. mond! Ja? Hahahaha! Nee, nee, nee, nee! Juri, Juri, nee! Probeer het! Hé, hij zit er wel voor! Hij zit er wel voor! Ja, staat nu 2-0 voor hem! Kijk, zolang Niels aankijkt, is hij slaap! Nee, Juri, Juri, Juri, Juri! Doe me dit niet aan! Nee! Heb je dit gek? Ja? Ga je in de camera, jongen! Wat de fuck was dat? Ja, ja. ja, kom hier! Hm? Oh. Oh. Oh. Water in je mond! Dit <laughs> <laughs> is bewijs dat je nooit meer water gaat drinken. Ik krijg niet in mijn mond. Ja? Jullie op hen, niet op ons. Kijk hè, dit is echt Dit is echt het geluid hoe Niels Uwic s nachts slaapt. Wat fuck? en je mag hem nu niet meer kijken als jij het belieft krijg je de volle laad van alle jullie drie ja die, mag, die, mag die. Alle drie. Mag die allemaal mij of op hem zullen we dat het eerste 10 had ja of de 15? 3 10 uit de wat is de kruis tussen en een het wordt onbeheerd ofzo alsof het uit de lucht kan vallen maar je doet ze Nee. Nee. Het oh, nee. nee. nee. nee. oh. <laughs> is het is Als dat is. lucht kan vallen! is Ik zie hoeveel ze zijn mop <laughs> jongetjes, ja, ja. ja, dat vind ik dan wel goed genoeg. Oké, okay, water in mond. I wanna see the rainbow high in the sky. I wanna see you and me ja, the <laughs> Ja, helpen hier. Ja, hé! Oké, doe het ik doe Ik Kijk dan! Laten we hier in je was, eerder. Je was eerder. Ja, jou was eerder. Oh mijn feest, is een lul! Nee, allemaal potfest en dan hier, hier, dit was Hij oh. ja, dacht hè? Ja. Nee, Good. ik wacht het niet, dat is het leuke. hebben, je verwacht het niet. Hey, ik dacht, wel gaat hij als doen? Dus dat moet niet, uh, <laughs> ik mag ik niet? Hek je ja, mag Ja, Wacht mag je. Tonnetjes van elke. you hear the sound of okay. thunder don't you get to see. Let's you your body and say these magic words. Fuck you, you don't thunder, know. you <laughs> can suck my dick. You can <laughs> get me further, because you just lost like me, <laughs> <laughs> <Fuck you. laughs> <laughs> <laughs> Ja, want nee, maar jij had het niet Ik het niet meer. Ik moet echt volledig. Ja, ik moet echt spugen. Yes, 5-4. Oh, deze is echt fucking warm. Want daar is toch. Maar wat de fuck was dat? <laughs> yeah. mm -hmm. Boodschap! <laughs> oh Is <laughs> dat Heb <me> en... <tog> je het wel leuk? Ik zal vertellen wat soortje er is. Een tekening, een tekening en twee geld. De tekening! Oh wow dat zeg ik... Maar ze noemen ze jou de koepel? Koekkoek! Dat is niet wel. De penispringel. Heb ik daar nooit van gehoord? De penispringel. Die penis van jou. Nee dat is niet goed voor <treeg> Laat het is om die penis weer aan te roepen. zo staaf Oh, oh, mijn krijg geen lucht. Oh, god. God. God. oh mijn goest joh. Giraaf, giraaf, schip, ahoi, hoi, hoi. is het nieuws Zo is het niet Zijn moeder had pienpiraat gekregen. Vandaar ook het even net. Als je vader ging zingen, zo niet zoveel te verwachten. Ja, ja. Hahaha! <lacht> nee. Ah man! Kijk dan! Kijk hoe ik nog lukt om op weet. zit. Dag, hartstikke hoe laat hij je? Hoe was. Hoe was het, hoe was, uh, hoe was het uh, toen je Charlotte. Ehh, uh, was <lacht> Tegelijk! Hij ging echt eerder. Ik dacht dat het tegelijk was. Ik zag het! Oh God. Dat is hij eerder. Dat is het nu 7-7. Echt... 7-7. die trekker even kijken jongen <laughs> <laughs> mm, mm, mm, mm. mm, mm. dit is echt fucking lang. Ja. Ja. het water wordt veel te warm Ik voel ja het... inderdaad een bof komt <laughs> er wonen twee jansen in dezelfde flat bij Janse 1 is de oma overleden en bij Jansen 2 is de fiets gejat. Dus op wat dag komt de pastoor, die komt controleren. Zo! Dat moest. Nou. Oh, weet dat ik nu een punt heb, hè? Ja. Nou, zegt die punt. Als je nu ook zegt dat ik cement in mijn zak heb, kan ik wel een bouwbedrijf okay. beginnen. Als mm. dus je het nu uit is het een puntje, jongens. Mm -hmm. Ik zal hem maar niet mm -hmm. uit Echt nee. wel wow, aan mijn neus. Nee. Nee. <stuken> Vertel zelf af. Ik zag het vandaag. jullie. De kleinste doelste kabouter die ik heb. Nee. Waarom doe je mee? Nee. Ik wil kijken, je zit tegenover hem. Ik had hem nu al langs zijn bek gespuwd. <tuken> maar ja, kijk aan de andere kant, Jezus doet ook mee. Jezus, mm -hmm. Jij vindt je kanaal dus leuk. Mm -hmm. Jij hebt de hoop dat iedereen ernaar kijkt en bent helemaal blij met je 170 omgeving. Oh, jouw ja, vieze, pijlen, <laughs> Ik heb gewonnen! Ik, ik heb gewonnen! gewonnen! Ja, Jezus krijgt het! Jij ik krijgt straf en ik ga ervoor zorgen! Ja, gadveromme! Ja, en ik ja. ben hartstikke nat! Het hartstikke vies. Oh, dat is uh, Komm auf rein! Hä, wir wollen rein! die Wille! Okay, die die Vonden jullie deze video en dan zeker een blauw duimpje. Willen jullie nou meer? Willen jullie nou meer zeker abonneren? En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Hey, later! En, ik zeg later. Bitch!